welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een sierrand maken om een obek ik heb hier de obek het is uh, ja een uh, rand met uh, vaste en losse met de opening voor het hengsel um, ja ik kan het moeilijk even kijken oh, of ik het zo kan laten zien een opening voor het hengsel um, weer een rand met losse en vaste een sierrand soort waaiersteek en gezellige bollen eraan uh, je kan deze tas natuurlijk versieren zoals je wil maar uh, ik ga nu uitleggen hoe dat ik deze tas heb versierd of gehaakt ik maak hem even los nu van de tas Het is uh, gemaakt met uh, haaknaald nummer, als ik het kan zien, nummer 9 en de wol is uh, van de Action, de XXL wol, um, om deze ja sierrand zeg maar om te laten zien hoe je een tas om een tas na uh, haakt, heb ik uh, even gewoon andere wol en dan uh, zie je het systeem um, om het even uit te leggen heb ik haaknaald nummer 6 en de wol van de julia en je gaat eerst meten hoe groot jouw tas is die je wil omhaken en dan uh, maak je gewoon even een ketting met lossen en zo gauw als dat je denkt van nou ik uh, ik haal het nu, dan meet je even die tas om en dan zet je die rij lossen aan elkaar ik zal het zo even laten zien hoor, hoe je die ring maakt en om het nu uh, zeg maar uit te leggen haak ik eventjes een kleine ring dus je zet de ring aan elkaar. Door middel van eigenlijk de laatste pak je op. En je sluit de ring. Waar je dus begint is met het begindraadje. Je pakt één losse en je slaat één steek over. 1 steek sla je over en dan zet je in in de volgende steek en dan pak je de draad door en je slaat weer om en je maakt een vaste je maakt een losse, je steekt in, draad omhalen en een losse, insteken, draad doorhalen en een losse, dit is maak je de hele toer mee af 1 steek overslaan dan een losse en insteken omhalen en een losse en je zet weer een vaste neer zeg maar het is een losse en een vaste dit is het de, de granietsteek of de weefsteek iedereen noemt hem een beetje anders, insteken en weer een losse insteken omhalen doorhalen omslaan en door en weer een losse en een steek overslaan en zo maak je die hele rand van die tas die maak je dus met een vaste en een losse en met die xxl wol heb je maar drie toeren nodig, die toeren zijn allemaal hetzelfde gewoon een losse, een vaste en een losse, ik zal daar even laten zien dat je het wel even moet laten verspringen anders krijg je gaten in je werk dus waar je hier sluit je dus de toer. Even kijken, ik moet nog één losse. En je sluit de toer. En dan zet je begin je weer de nieuwe toer met een losse. En waar je dus toen de los hebt, zet je nu een vaste in. Insteken, doorhalen. Omslaan door en weer een losse. En waar je toen die losse in had, dan zet je nu een vaste in. en zo maak je drie toeren totdat je dus die hele omtrek van die tas hebt en je tot de hengsels bent gekomen en ben je hier bij de als je het gewone voorbeeld hebt je hebt die drie toeren en je bent bij de hengsels dan meet je even waar die hengsels uh, beginnen en dan zet je daar een markertje neer Dus dan zet je een marker neer op je stof of op je haakwerk en de andere kant van, uh, van het hengsel of waar het begint of waar je tas uh, zeg maar de opening nodig heeft, daar zet je weer een marker neer en als je die markers neer hebt gezet dan ga je de volgende toer dan sla je die dus over maak je eerst een rij met allemaal losse, ik zal kijken of ik het even kan voorhaken Stel dat je hier dus een marker hebt, oké, een marker instoppen en je wil hier die opening hebben, dan maak je eerst het aantal lossen. Die tel je wel even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dit is een voorbeeldje. en dan um, wacht want hier zou je dan ook een marker hebben gezet omdat het hier dan zeg maar zou moeten stoppen als je 8 losse gemaakt hebt en je moet hier stoppen dan moet je ook even hier tellen onder dat je ook 1 2 3 4 5 6 7 8 en dan dat je in die negende marker daar weer begint en daar begin je weer met met je patroontje in dit geval is het een vaste, een losse en weer een vaste in die vorige toer en een losse en weer een vaste en een losse en een vaste en dan heb je die opening gemaakt voor die handvaten en als je de volgende toer maakt dan haak je hier dus gewoon je patroontje overheen dus in dit geval is het de vaste, een losse, een vaste, een losse en dan kom je zo uit en als je daarna dus als dit drie toeren zijn en hier weer drie toeren dan kan je er een sierrand op zetten ik zal de sierrand nog even uitleggen ik doe eventjes twee lossen en ik keer even het werk om even de sierrand uit te leggen um, je maakt dus een een uh, sla je over een vaste je slaat dus twee steken over en dan steek je in die volgende steek en dan maak je een stokje en dan maak je vijf stokjes in dezelfde opening en dan sla je weer een twee steken over en dan in die derde opening als je die dan ja hebt dan zet je daar weer 5 stokjes in en dan weer in de derde opening ga je gewoon weer verder en nu zet ik hem eventjes vast en ik uh, maak even ik knip even de draad af dan kan ik de bolletjes uit gaan leggen dus deze rand zeg maar dit is de rand van deze sierrand dit zijn de, ik draai hem even om, dit zijn de boogjes oh hier heb ik er zes in een opening 1 2 3 4 5 6 en dan sla je er 1, 2, 3 over en dan ga je weer in die vierde, weer 6 stokjes en dat is de sierrand als je hem dan nog verder wil aankleden met de bolletjes dan pak je weer eventjes een nieuwe draad en als je de draad nog hebt dan kan je die ook gebruiken? En die bolletjes, die zet je dus hier tussen. Tussen die schulpjes. Die bolletjes doe je met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 lossen maken dan ga je vanaf de naald 4 dus opzoeken 4 de steek 1 2 3 4 en dan uh, zet je in de